Collega neergeschoten, zou hier op de golfbaan of uh, in ieder geval collega neer. Ik zeg niet geschoten, zou je op de golfbaan zijn? Hallo, blijf eens even staan. Uitstappen handen omhoog. Handen omhoog, beide. Oh dat is het deze. Hallo right mensen, leuk jullie kijken naar. Wauw. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPD voor Amor. Vandaag ga ik op pad met um, het oude uniform en een oude golf gemaakt door Heuhu of zoiets. 1202 OC komen Dat is En hè? Oh ja. Goed, uh, prio 1, ongeval. Ze dus gaan we meteen heen. In Miller Park, dat zou betekenen dat hij rechts op is. En dan rechtdoor. Ja, um, dus ja, de prio eentjes kunnen dag en nacht binnenkomen. Zit je net in de overdracht, zit je net in het begin van je video. Dat maakt allemaal iets uit voor de melder en voor de meldkamer. Die geven hem gewoon door. Uh, ja, ja, deze golf is natuurlijk ook echt een oud plaatje. En ik vind hem wel vet. Ik weet nog waar Meadow Park is. En als, de, als we dichterbij komen, dan zien we natuurlijk ook beter waar de locatie is en zo. Oh, uh, randje Ja, de ambu en de... Of ja, zoals de andere aflevering met de oude uniformen. Uh, de ambulance heeft in dit geval uh, een politie sirene, sorry daarvoor. De collega's hebben nieuwe pakjes aan um, en uh, ook nieuwe toerans en zo. Ja, da dat ga je niet allemaal veranderen voor een video, excuses. Wie, wat en waar? Oh, voertuig te water. Oké. Okay. Hallo. Auto te water zie ik. Uh... Hey. Hey. Ben u degene die 1 en 2 heeft gebeld? Ja. Oké, okay, uh, kun je me vertellen wat er is gebeurd? Ja, de bestuurder van het voertuig uh, was heel erg aan het slingeren over de hele weg. Hij uh, probeerde een bocht te maken en rijdt zo het water in. Oké, okay, wie is de bestuurder? Degene die achter de boom zit. Oké. Okay. Dankjewel. Het is niet echt zo van uh, Oh wacht. Hallo. Hoi. Kunnen we? me. Wat? Wat is er nog van tonnen vraag je? Kun je me. Ja, nou oké. Okay. Oh, dit is de passagier kun je me vertellen waarom er een auto in het water zit ja oké okay, weet ik veel ik weet het niet ik uh, was helemaal blacked out en ik hoorde een uh, splash geluid oké okay, heeft hij iets gedronken ja maar ik ben uh, niet de bestuurder dat is niet illegaal toch nee dat klopt inderdaad heeft u voor mij wel even een ID'tje Uh, nee, op het moment dat zij niet heeft gedronken, of dat zij niet rijdt, ja, dan is het niet strafbaar. En ik denk dat daar de bestuurder staat. Dankjewel Alicia, als je hulp nodig hebt, ambulance, dan hoor ik het wel. dag. Hey. Hij is ook echt nat geloof ik, hè? dat is wel vet. Ja. Uh, kun je me vertellen waarom er een auto in het water is? Nou, kijk, daar, agent. Ik uh, was gewoon aan proberen om naar huis te gaan. En opeens zomaar snijdt iemand me af. Trouwens, linksonder zien we, we ruiken bij hem een alcoholgeur. Oké, okay, uh, kun je mij vertellen uh, welk voertuig je dan afsnijdt? Of kun je een beschrijving geven? Ja, een gele auto. Ja, auto is zelf geel. Heb je iets gedronken? Uh, uh, gewoon uh, een paar, denk ik. Oké. Okay. Goed, je mag even blazen voor mij. Nou, oh, dat was niet de opgave. Eh... Uh... Oké, okay, hij wil niet meewerken. Blijf nog even staan. Ik moet weer even terug gaan naar de... Uh, naar hem. Hoi. Heb je toevallig gezien of iemand hem probeerde af te snijden? Nee, dat hebben we niet gezien. Uh, ik denk dat de auto van hem en mijn auto, die is wat daar staat, de enige twee auto's waren die in de buurt waren. Nou goed, dat is dus uh, niet uh, het geval. Is hij nou weg? Daar loopt hij hè. Goed, hey, luister, ik heb je niet gezegd dat je weg moet lopen. Je bent met deze aangehouden. Uh, rijden onder invloed veroorzaken, ongeval. Uh, nogmaals, ik geef je nu de kans om even te blazen voor me. Wil je dat doen of niet? Nou, niet meewerken. Goed, dan is het bij deze. Of als je dadelijk weer niet meewerkt, is je rijbewijs gewoon ingevorderd. Ja? For a under in Twaalf, vijf, vijf, vijf, vijf. Blijf je zitten? De collega's komen me bepalen. <coughs> mijn golf nou ook weg? Nee, mijn golf. Ah nee, die verdwijnt gewoon op afstand. Blijf handig. required Zo. L Zo. Ik had even een schroen aangezet om nog even de rest van de auto om me te laten zien. Hoi, oh, ja, hij staat daar achter zeg maar. Hier zo. Ja, Ja, ja, ja, ja, hier hier, zo. Een bericht voor alle wagens. een bericht voor alle wagen. Even dit voertuig aan de kant. Uh, oh zou... Toch wel... Zag hem slingeren nu krijgen we ook een melding verdacht voertuig hier om de hoek misschien tot mensen dit voertuig hebben gemeld maar daar komen we niet achter komen nou ja, dat kun je net niet stoppen hè. Dat is net niet helemaal een mooi plekske Altijd nou Serieus tegen dat busje. Dan ga je weer heel snel vooruit rijden en dan zit hij weer achter me. Goedendag, hallo. Hebben we een uh, rijwuis van de zin? wel iets gedronken. Toevallig uh, drugs gehad. Oké. Okay. Mag ik even voor mij blazen tot ik stop zeg. Dat is rustig man. Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. Oma. Oké. Okay. Ik even een speekseltestje afnemen. Oké, okay, goed. Um, ja, we was dan slingeren, maar dan kan ik verder geen uh, bewijs op uh, of uh, verder niks mee. ...waarom dat was en zo. Ik, zal nou even... ik het volgende kenteken voor Een, 4, 1, okay. Cuba een heel fijn 6, dag 1, Nou, Ik zag wel uh, de vraag staan, uh, waarom was je op je telefoon? Dat kan ertoe duiden tot ik hem, als ik langzaam was gereden en beter had gekeken tot ik hem wel op zijn telefoon had zien zitten. Oh, no, um, no, no. Nou, we gaan in ieder geval verder. I think that they're 12 Molino. 1, Lincoln, 18. We have a 1099 in Burton. Start my good for you. Dat kan niet! Voor dat ik over de stoep krijgt hij weer van mij een bekeuring van. Hallo! Hi! Kip, Hoi Waarom ook sowieso maar een ingevorderd rijbewijs. Even um, kijken, penalty, select of fines, driving on suspended license, en driving on sidewalk, ik weet niet of dat... Careless driving, maak ervan. Goed, die ga ik je wel uitschrijven. Maar ik ondertussen ook even uitzoppen, je mag natuurlijk niet verder rijden. Who you into? Goed, bekeuring heb je gekregen. Uh, die kregen we zelf thuis gestuurd. Ja, eigenlijk krijg je daar nog een bonnetje van. Nu heb je een bonnetje gekregen. Ja, dat is natuurlijk nog weet vroeger. Maar ja ik, uh, ja, ik kan niet alles perfect nadoen zo als vroeger. Ga je het u alsjeblieft pre-U2? Uh, Pre-2'tje binnengekomen. Iemand uh, heeft hulp nodig van de politie, ja, dat hebben ze meestal allemaal wel. Uh, dus uh, we gaan er met enige snelheid naartoe, waar het kan. Hallo! Hey. Ben u degene die in 2 heeft gebeld? Ja, dat was ik. Je, heb je tevoren ah, die uh, bewijsje voor me? Ja, dankjewel. Uh, Oké, okay, kun je me de situatie een beetje uitleggen? Nou, mijn uh, ouders laten me gewoon het huis niet in. Het, het huis niet in. Uh, weet je waarom ze je het huis niet in laten? Nee, ik heb geen idee. Uh, heb je geen sleutel? Nee, ze hebben me nooit de sleutel gegeven. Oké, okay, ik zal eens zien wat ik kan doen. Thank you. Oké. Okay ga even naar binnen, ik ga met de moeder praten en dat geloop hier, dat duurt maar allemaal te lang, dus ik zet er al een beetje snelheid achter. Kijk eens, hier staat de moeder. Goeiedag Schotel, ik ben Wim, politie. Uh, ben u de moeder van Tara Holzi? Ja, waarom? Wat heeft ze nu weer gedaan? Nou, ze heeft 1 en 2 gebeld. Waarom heeft ze dat gedaan? Nou, uh, omdat ze blijkbaar u haar de woning niet inlaat. Nou ja, ze kan wel buiten slapen. Oké, okay, waarom? Uh, nou, ze is toch nooit thuis, waarom zou ze nu naar binnen moeten? Uh, nou ja, omdat ze je dochter is. Ja, dat boeit me niks. Nou, je kunt er niet zomaar op straat laten slapen, je moet er binnen laten. Nou, oké. Okay. Nou, die gaat er binnen laten. En dan gaan wij weer. Hallo, je mag naar binnen. Oké, okay. alsjeblieft doei. Oh, dat is achteruit. Probleem ook, solft. Beetje bemiddelen, Beetje chillen met ze. Dispatch uh, calling unit 6, all 20. We have a 1099. All available units respond. One Adam 5, has been shot. Respond code 3. Nou, zij de zulu, wij gaan uh, even die kant op. Collega neergeschoten, zo hier op de golfbaan. Of uh, in ieder geval collega neer. Ik zeg niet geschoten, zo hier op de golfbaan zijn. Ik pleur hem gewoon hier zo overheen op. Zulu vliegt erboven. Hoppa, hoppa. Oh. De verdachte rent hier, die pakken we nou meteen. Staan blijven. Kom, staan blijven. Tackle die gewoon. Hier, kom. Stoppen. Hier komen. We. Goed, je bent aangehouden. Ben niet de antwoord verplicht, je hebt recht op een advocaat. Wil je daar gebruik van maken, ja of nee? Hey, Goed, dan wat dan ik nu ga doen. verdachte is aangehouden. Uh, ocean. In is gehoord. Je instapt waarschijnlijk niet. Gaan we nu snel bij de collega kijken. Oh, een nieuwe Passat uit de toekomst. Oh, en een crash. Collega's um, in ieder geval neer en wij gaan... Uh, of dat <laughs> klinkt echt zo van alsof het opgelost is. De collega's neer, ambulance is gekomen of die komt eraan en wij gaan door met de surveillance. Tot zo. Een dronken persoon loopt hier. Ah, kut, wacht. Even snel iets doen. Ah, oh, nee, ik heb wel nog een Walter. Oh, er wordt bijna aangereden. Dispatch, suspect located. Moving to engage. Dat is gehoord. Hallo, Hello. blijf eens even staan. Wait up. So hey. <laughs> Ik Ben, hij uh, voor me. Dank We wel, William. Well, Oké, okay, goed. William, je bent aangehouden. Je mag, uh, je wordt nog gezocht. Rest, even cram. omdraaien. Ik ben niet de antwoord verplicht, ik heb recht op mijn advocaat. Jullie kennen allemaal het verhaaltje wel. Uh, William het zit zo, uh, we kregen een melding op waar dronkenschap en die is ook wel uh, bevestigd bij het zien van je. Hij ah, is moeders, mevrouw. Um, de daar voor uh, ook nog gepakt, maar in ieder geval uh, het feit dat je gezocht wordt komt er ook bij. Oh. Uh, ja. Ja. Uh -oh. Iemand uh, die we een poging tot moord, had moord had heeft gedaan ooit, die rijdt hier nu ergens. Kan ik die hier nog binnen door pakken? Ja zeker kan ik dat. Dus we gaan we even een beter pakken. Met een beter gewetje pakken. Oeh, dat scheelt heel weinig. Oeh, dat zat paal. Ja, die verkoop als ook voor een 12.01, dat is 12.01. Maar even, is dus. dus. Ah, dat is wel deze. Bliep, bliep. Gaat die stoppen? Jazeker. SC, 12.01, we hebben een uh, BTV hier. Collega's komen erbij. Ik wou altijd gewoon felony backup uh, gebeuren. Dan weet ik in ieder geval tot we met getrokken. Oh wacht even, oh wacht even, oh, stop even. Uitstappen, handen omhoog. Handen omhoog, beide. Oh dat is het deze. Ja, handen omhoog, handen omhoog. Hé, hey, vriend niet. Collega's hebben hem, ik pak hem. Ja, hij, hij had natuurlijk het wapen, maar daar was er wel eentje. Loop niet over hem heen, vriend. Hij had weer een, uh, dat ding. Dus ik dacht, die gaat alles hier in de fik zetten. Maar toen rende hij wel weg. Nou, even bam, bam, bam. Nu deed ik van bam, bam, bam. En toen deed ik, ja, toen was hij dood. Dus uh, helemaal goed, man. Uh, wat ik ging doen is... Uh, ja, hij wordt getransporteerd. Ik ga dat ding maar laten komen. En een... Uh, Takelwaggel. En hij heeft alles. Kijk eens wat een mooi ding. Die scan is helemaal anders. Maar ja, dat hebben we natuurlijk ook. Gezien. Of dat gaan we over twee dagen. Ik weet het echt niet meer. Of over twee dagen. Of je hebben al gezien. Uh, kijk eens... Uh, dat zien jullie niet goed. Maar je ziet wel nu al een beetje. Het reflecteert allemaal. Kijk eens hier... Ah, mooi man. Die heeft dat niet. Maar dat is een hele oude auto. Ja, letterlijk oud. Um, maar ook oud als in al eerder gereleased, heel lang geleden. In ieder geval, BTV is geslaagd, het is een soort van. Uh, hij wordt opgehaald en ik rij ergens tegenaan. En auto wordt afgesleept en dat betekent dat wij op X gaan drukken. Nog een keer. En dan pakken we deze melding. En dat is de laatste voor vandaag. Oh die gaan er vandoor denk ik. Uh, uh... Die rijdt snel joh. Maar daar kunnen wij ook wel iets van. Ze zijn geschoten en inmiddels iemand is uh, meegenomen in de auto daar. Oh, en ik neem de bocht wel lekker ruim. Hoge oh, snelheden. Wat doet hij? Wat doet hij? Wat. Oh shit. Uitstappen. Handen omhoog. Oeh, dat was veel. heeft zijn broer gekidnapt hebben of zo. Want het lijkt precies op elkaar. Ja, nee, natuurlijk. Ik ben aangehouden. En jij pak je eigen auto blijven we terug ofzo. Hij had nou, een vuurwapen en ik schoot ook, maar ik schoot door hem heen ofzo. Heel raar. Ja, transportje deze kan dat. In Little Even.. Uh... Dat is gehoord. Oh krasje. Alweer. Dat is toch een de gedoe met dat uh, arrestmanager, geloof ik hoor. Dat is jammer. Maar goed. Hey, ik ga iedereen bedanken voor het kijken. Hoop ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie over twee dagen weer uh, bij een nieuwe video. Zoals altijd. En ik weet eigenlijk niet wat het uh, is. Zoals ik al zei. Misschien die, die passaat. Maar misschien hebben jullie die al lang gezien. En denken jullie, wat praat je nou over? Ik weet niet meer. Doei.